behalen en succesvol worden. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan trainen. En we gaan lekker nieuw speelgoed in elkaar zetten. Laten we eerst eens beginnen met dat ik mezelf niet de beste vind. Absoluut niet. Ik vind mezelf niet de beste trainer. Wel uit deze regio, maar niet van heel Nederland. Ik vind mezelf niet de beste voedingsspecialist, ik vind mezelf niet de beste vlogger. Eén ding wat ik wel vind, is dat ik succes heb. En dat is mijn perceptie van succes. Dus dat brengt ons gelijk bij de eerste vraag, wat is succes? Om de vraag te beantwoorden... Wat succes is, oh. dit niet. Avondeten, een bakje kwark, yoghurt om precies te zijn. Dat is niet wat je succes noemt. Dat is best gierig eigenlijk. Maar goed, hoort erbij. Om die vraag te beantwoorden, wat succes is, ga ik een voorbeeld geven en ik neem mezelf als voorbeeld en ook een beetje andere mensen. Um, vaak, als we het over succes hebben, denkt iedereen geld, auto's. Groot huis. Drie dingen die ik niet heb. Maar toch vind ik persoonlijk dat ik succes heb. Zo nu en dan. En waarom? Je ziet al deze spullen hier staan. En al deze spullen noem ik wat. Dit is wat ik heb. Ik heb fitnesstoestellen. Ik heb die, die, die. Uh, dat is van mij. Dat is mijn eigendom. En dit maakt... En deze spullen maakt niet wat ik ben. Ik ben niet beter. Ik ben niet... Groter. Ik ben niet specialer dan iemand. Want deze spullen hebben nul waarde. Ook al staat hier voor een paar duizend euro aan materiaal. Het heeft 0,0 waarde. En dat komt omdat hier achter deze materialen geen goede waarom zit. Die waarom, die zit hier. En ik ga een voorbeeld geven. Mijn waarom, die staat hier achter op het bord. Dit is mijn wal. De missie van mij slash Total Strength is om mensen helpen om fit, zelfverzekerd en gelukkig te worden... ...zodat ze mentaal en fysiek sterker worden. Vandaar mentaal en fysiek totaal. Total Strength. Het totaalplaatje. Dat is mijn waarom. En ik ben dit, heel deze personal training studio slash sportschool, ben ik niet gestart om geld te verdienen. Ben ik niet gestart om rijk te worden. Ben ik niet gestart om een groot huis of een dikke auto te hebben, noem maar op... Daar gaat het niet om. Ik ben het gestart om die reden. En als je je waarom weet, dan zal je altijd gelukkig zijn. Als er hier, hier, hier iemand komt trainen en die. Kom binnen. En die kijk al een beetje naar beneden. En die is een beetje he, onzeker. En ik kom binnen en ik weet niet wat voor oefeningen ik moet doen. En na een half jaar komt die persoon binnen. Hé, hey, Raymond, zo, En ik kom lekker, en dit en dat. En die zijn ook nog eens een keer 10 kilo kwijt. En die gaan vanzelf een, een nieuwe baan zoeken. Omdat ze denken: joh, ik kan wel wat. Dat is mijn waarom. En om die reden, als dat bij mensen lukt, weet ik. Dan heb ik succes. En dat maakt een persoon. En om je waarom te vinden is er natuurlijk een stappenplannetje en ik zal een voorbeeld geven hoe ik dat heb gedaan. De eerste stap is Droom Groot. En niet zomaar groot, maar echt groot groot. Gewoon gigantisch, dat het bijna absurd is. Ik heb uh, ooit eens een boek gelezen en ik weet niet meer of het verhaal precies klopt, maar ik weet hem nog, ik weet hem nog aardig. Er stond een voorbeeld in dat uh, natuurlijk vroeger dachten we dat de aarde plat was. En toen kwam Columbus en die zei, joh, de aarde is rond. Kon ook de Grieken geweest zijn vroeger, maar oké, okay, goed, laten we het even op Columbus houden. Iedereen verklaarde die man voor gek. Want hij zei, joh, jij pak je boot, je gaat naar het einde van de aarde. Hoppakee, je bent dood. Iedereen, iedereen was tegen hem. zei zeiden, ja, weet je, je spoort niet. En het enige wat hij dacht, hij wist er zo zeker van, want hij droomde zo groot, dat hij dacht... Joh, ik ga gewoon lekker naar het einde van de aarde. En of ik gedood, of ik overleef het gewoon. Nou, vaar een rondje of wat ik voor wat er naartoe vaarde. En vervolgens, binnen één klap, heel de wereld compleet veranderd. Er kwamen in één keer uh, routes om te varen, handel, uh, et cetera. Heel de wereld veranderde binnen één klap, omdat er één man was die groot droomde. Als je dus, het moraal van dit verhaal, als je dus niet groot droomt, dan hou je ergens op. Als hij had gedacht, joh, aardig plat, hm, oké, okay, prima, houdt hij op. En stel je voor dat je, ik noem maar wat, 30 kilo wilt afvallen en dan mik je op 10. Want dan zeg je, ja, dan kijken we wel even bij die 10. Als je weet dat je de 30 moet, dan ga je sneller over je grens heen. Dan stop je er meer moeite in. Dan zeg je, joh, ik ga eens een keer extra rondje lopen. Of joh, ik moet nog zo ver, dus... Huppakee, ik ga wat extra's doen. Als je het echt maar op die 10 houdt, hou je je doelstelling. En dan is het dadelijk... Joh, ik ben wel tevreden. Dus, droom groot. Heel groot. En op dat groot dromen ga ik straks nog dieper in. We moeten eerst even wat tussendoor doen. Misschien was het jullie al opgevallen. even kijken. Er staan hier nu twee squatrekken. Die stonden er natuurlijk altijd al. Maar dat squatrek heb ik weggehaald. Want... We gaan zo wat moois bouwen. Echt. Fantastisch. Hoppakee, een cable cross van ATX. Helemaal fantastisch. Uh, stapeltje erbij van tot en met 90 kilo. En het beweegt echt soepeltjes. Dus we zijn meer dan tevreden. Terugkomend op het visualiseren, het, uh, het voorbeeld wat ik net heb gegeven. Um, Iets wat ik zelf vroeger, vaker en tegenwoordig trouwens nog steeds gebruik, vroeger deed ik het iets meer. Uh, toen werkte ik nog in loondienst. Um, en het eerste waarmee ik begon was je, mijn leven inventariseren. Dus wat voor auto heb ik, wat voor huis heb ik. had ik uh, toen net aangeschaft. Um, wat voor spullen heb ik, dus wat voor een tv en nog meer andere dingen die je uh, belangrijk vindt. Zoals ik heb bijvoorbeeld een zundab. zulke dingen. Daar ben je als het goed is tevreden of ontevreden mee. Dan vervolgens gaan dromen/slash visualiseren. Wat voor huis wil je hebben? Wat voor auto wil je hebben? En alle andere dingen die voor jou persoonlijk belangrijk zijn. Wat ik persoonlijk daarna heb gedaan: ik wilde dit. Dat is het enige. Ik wilde voor mezelf starten en ik wilde andere mensen gelukkig maken met hun lichaam. Wat had ik ervoor nodig? Een hele berg spullen. Een hele berg spullen. <laughs> Opleidingen die ik moest betalen. Noem maar op. Ik had alles geïnventariseerd. Vervolgens, wat ik zelf heb gedaan, is... Uh, ik heb één boek gekocht. Die heb ik thuis nog liggen. Uh, en ik begon iedere dag in het boek te schrijven. En ik begon iedere dag op te schrijven. Joh, Raymond, wat heb je vandaag gedaan? Om van mijn inventarisaris naar mijn droomleven toe te werken. En iedere dag joh, een paar spullen gekocht. Wat kennis op gedaan. Noem maar op. Zodat dat... Motor gaat draaien en dat je dag in dag uit met hetzelfde bezig bent en dat je in één rechte lijn op je doel afgaat. En voor het weet, bij een paar jaar verder, en dan zit je om half twaalf s avonds, van ongeveer zes uur s ochtends tot half twaalf s avonds, lekker in je eigen dingetje, in je eigen aura, zoon, in je eigen happy place. Klinkt ook wel erg gay. In ieder geval, in je eigen zaak, zit je gewoon lekker te klussen en te doen. En hey, heb je het hartstikke in je zin, ben je goed tevreden. Dit was Rems Schuld, doodstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.